SMEG introduceert het nieuwste fornuis type DS96 MFX7. Op basis van de wens van de consument is dit fornuis uitgevoerd met zes branders in plaats van vijf. Een geheel nieuw design met een kaderdeur en een lange rvs stanggreep en een energiezuinige oven. De bovenzijde van het fornuis heeft de wokbrander linksvoor. Bij plaatsing van een grote wok heeft u zodoende ten alle tijden de ruimte om aan de rechterzijde nog twee pannen, bijvoorbeeld rijst, te kunnen plaatsen. De wokbrander heeft een vermogen van 3,5 kilowatt, en is, zoals bij alle branders, uitgevoerd met een automatische vonkontsteking in de knoppen. Een thermokoppel vlambeveiliging. Dat wil zeggen, als de vlam uitwaait, wordt het gas automatisch afgesloten. En de bovenzijde is opgebouwd uit één stuk. U heeft dus geen naden en geen kieren, geen losse schroefjes, waardoor de bovenzijde eenvoudig te reinigen is en het vet en het vuil zich niet op plekken kan bevinden waar het lastig is weg te krijgen. De gietijzeren pandrages als laatste geven de bovenzijde een stoer uiterlijk. Het fornuis is voorzien van de typische kenmerkende smegknoppen een programmeerbare tijdklok met een start en een eindtijd voor de programmering van de oven en twee knoppen voor de bediening van de oven de rechterknop heeft de mogelijkheid tot de keuze voor de verschillende standen zoals hete lucht onder- en bovenwarmte grill en diverse functies in combinatie en de linkerknop heeft de mogelijkheid tot het instellen van de temperatuur. Welke instelbaar is tot 260 graden. Als we de oven openen. Dan zien we een ruime oven. Welke geleverd wordt met twee bakplaten en twee roosters. Daar waar de normale serie vaak geleverd wordt met één bakplaat en één rooster. Een dubbele ventilator aan de achterzijde. Voor een betere warmteverdeling en een snellere opwarmtijd. Clean Emaille wanden Dat zijn speciale wanden die eenvoudiger te reinigen zijn. En een overdeur waarvan de binnenzijde bestaat uit één glasplaat. Waardoor bij spatten op de overdeur deze eenvoudig te reinigen is. Mede door de energieklasse B-label heeft deze oven een snellere opwarmtijd. Het fornuis heeft onder de oven een ruime opbergruimte, waarbij u de bakplaten en roosters, welke u niet wenst te gebruiken, kunt opbergen. Het staat op telescopische poten, welke uitdraaibaar zijn tot een hoogte van 92 centimeter. En door middel van een los bij te bestellen verhogingsset te verhogen is tot zelfs 98, 99 centimeter. De gasaansluiting bevindt zich als u voor het fornuis staat rechtsboven en is door middel van het bij te bestellen gasaansluitpakket eenvoudig en snel aan te sluiten. Het fornuis mag strak tussen twee keukenkasten geplaatst worden door de aanwezigheid van de geforceerde mantelgoeding. Kortom, een zeer compleet fornuis voor een prijs van slechts 849 euro en is daarmee in dat segment Veruit de meest aantrekkelijke. Dit model is leefbaar in het Roerse staal of in het Antracite. Meer informatie: www.deschouwwitgoed.nl Zoek op DS96 MFX 7.